Hallo allemaal, mijn naam is Barend en leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video op dit kanaal. Dit is even een ander soort video dan dat jullie van mij gewend zijn. Ik heb namelijk weer een nieuwe camera gekocht. En ja, ik zeg weer en dat heeft de reden dat ik zeg maar nu vier camera's heb. Dus ja, ik ben namelijk gisteren, het is nu zaterdag, ik ben gisteren gevallen voor... De Black Friday trap. En ik heb daardoor eindelijk een keertje een goede vlogcamera gekocht. Want ik heb eigenlijk nooit, nooit echt een vlogcamera gehad. Maar nu wel. Ik ga hem jullie laten zien. Dit is ook gewoon een serieus een, een vlog, vlogcamera. Ik heb hem letterlijk gekocht als uh, zijn de vlog, vlogcamera. Je kan zien. Ik kan inzoomen. Ik ga ook laten zien waarom ik dat nu allemaal kan. Maar bam, de bam, hier is die dan. Dit is de Sony. De Sony ZV-1 eh, vlogcamera met, ja hoe ga ik dit filmen, hier een, een, een, een statiefje met de knopjes en als ik dan indruk, oh, dan zoomt die in en weer uit. ze. ik kan dus nu gewoon super makkelijk video's opnemen voor jullie, ik weet alleen nog niet precies helemaal waarover uh, ik ga vloggen aangezien we <laughs> weer niks kunnen. Wat super fijn is, natuurlijk. Maar goed. Ja, ik ga er nu gewoon wat meer echt letterlijke vlogcontent maken. Nu merk ik wel dat jullie de fingerboard-content nog echt super vet vinden. En daarvoor ga ik dan namelijk nu even. Hè. Jij, jij als fingerboarder wordt hier waarschijnlijk blij van. Komt-ie? Oké, okay, komt-ie? First try kickflip, let's go! Uh, nou ja, zo, zo, uh, zo zie je maar. Uh, ik kan het gewoon nog steeds. Maar uh, misschien dat ik met deze camera ook wel wat meer vingerbord uh, video's ga maken. Want deze camera heeft ook 960 frames per seconde. Dus dat is echt super, super duper ruper super, super, super, slow-mo. Uh, hier komt een shot met die slow-mo. Oké, okay, het was even kloten, maar het is me gelukt. We gaan dus uh, lijpenvlogs vlogs zien binnenkort. En uh, ja, ik hoop dat we gewoon wat leuke dingen kunnen gaan doen. En dan uh, kan ik de camera meenemen. Ik ben gevallen voor Black Friday shopping. Ik ben wel benieuwd. Heb jij nog wat gekocht op Black Friday? Laat het me even weten. En ik loop hier gewoon. Ja, ik loop heel de hele tijd heen en weer. Want ja. Oh, ik wil nu nog even wat laten zien. Dat zien we namelijk nooit. Kijk, mijn stoel. Ik heb echt een nieuwe stoel nodig. Kijk hoe kapot die is. Dat is toch niet oké? Okay? Dat hele leer dat komt eraf. Je ziet ook allemaal shit ook op de grond liggen. Het is verschrikkelijk. Ik, ik, ik heb letterlijk vorige week... Ik heb letterlijk twee dagen geleden nog lopen stofzuigen. Ik ga in ieder geval uh, genieten van deze camera. Ik ga hem veel gebruiken, dat weet ik nu al. Want ik, ik merk gewoon nu ook aan hoe makkelijk dit allemaal werkt. Dat ik gewoon... Ik ga vanavond ook wel afspreken met vrienden. Ik denk dat ik hem gewoon mee ga nemen. Ik ben nu aan het brabbelen en aan het doen. Sorry dat deze video trouwens een beetje random is. En ook niet, zeg maar, gewoon de content die jullie van mij verwachten. Maar weet je, ik wil jullie ook meenemen in de stappen die ik maak om alles normal groter te maken of beter te maken weet je en dit is er een van een nieuwe camera ik ga hier echt van genieten en we gaan gewoon heel veel vlogs maken goed en dan komt nu de random dingen die ik nog meer heb opgenomen met mijn vlogcamera we gaan eens dus ook even kijken wat die pa aan het doen is het is echt zo vandaag is echt zo'n dag dat niemand wat doet ofzo dit is echt de scheidwereld de hele dag het is donker wat is die paadre aan het doen what are you up to ik uh, was tired of racing, dus ik ga drinken, een kop of thee en ik doe just like I'm on uh, vacation. Dus ik ga look uh, at uh, all kinds of islands in de Greece, of de Greece land. <laughs> Oké, okay, nou, almoes papa, je hoort het. Niet mijn filmen nu. Nee, ik, voel me. <laughs> ik zie dat we ook in Land. Ah, kut! <laughs> Gillian, wat heb je altijd al willen zeggen? Sup op almoes Normal. Ja. Is dit first days van Gillian en Ilse? Nee, Zouden nee. jullie nog een keer met elkaar op date gaan? Uh, nee. Alleen als jij komt filmen? Oeh, ja, dan wel. Ja. En toen werd de gasbrander aangezet, dus dat hoor je op de achtergrond, sorry. Is dat een aanknop? Is dat een, dus volgens mij, is het, volgens mij het draaien we momenteel. Oh, dan spreken we met m'n motor live u de amp van. Doe niet? Hey, ik heb veel ongemakkelijke dingen in mijn leven meegemaakt. Deze. Wat gebeurt hier? Stuur me geld! Leren. Hey Anfan, hier is uh, drie kwartier uh, materiaal aan een kampvuur. Dus de camera heeft een hele, dat hele goede, een goede stabilizer. We Weet je wat ik het nare vind? Dit is best een goed beeld. Het kan hij waarschijnlijk best wel voor heel veel dingen gebruiken. Ik wil jullie gewoon even heel duidelijk laten weten dat een cirkelzaag een zaag is in de vorm van een cirkel. Niet een zaag die cirkels zaagt. Voor meer informatie vraag naar waarde. Goed, ik heb geen. De... Wat gaan we nu doen? Zometeen weerwolven. Oh, oh doei! doei! booga. De mensen die in weerwolf zijn, open je ogen. Oké. Okay. Suspicious. Mensen? Oké, okay, de weerwolven gaan weer slapen. En de inwoners van Wakkerdam worden even wakker om nog een keer goed op hun kaart te kijken. <lacht> <lacht> wat, wat is er gebeurd? Ik miste één weerbel. Oh nee! Oh nee! Ik durf het niet, maar Stijn durft het wel. Het, goede het is, goede het goede is een goede pesto kaas. kaas. Er is heel veel pesto in deze kaas. <lacht> <lacht> <lacht> Dat iemand meteen echt met elkaar zegt. Wil <tie> je een eerlijk of een beleefd antwoord? Ik wil een eerlijk antwoord. Dat is niet lekker. <laughs> nee. Ja, het is kaas en het is groen. Het is lekker. Ik Do pak hier yeah, een a a klein stukje. Ik word echt een oude kaas. Ik moes, hè? Oké, dat is Ik vind het eigenlijk best wel lekker. En het doet gewoon verband, maar Fucking wandel op die slaart zo Dat de schoon. This is going to be amazing. Wel de accorde hiervan. Ja, rock your fucking socks. Oh, yeah. yeah. En dan is het <laughs> dit. Ik denk dat het tijd is om naar huis <laughs> te gaan. ik. <laughs> <laughs> Mijn batterij is ook helemaal op en zo. Het is mooi geweest voor vanavond. Voor vandaag eigenlijk. Om hier te zijn. Ja. Ja. Het is mooi geweest. Voor iedereen. Echt iedereen. We stand voor de kitaar. En dat was alles wat ik had opgenomen. Was echt een leuk avondje. Ik hoop dat je ook deze random ass video leuk vond. Laat even weten door een like achter te laten. En who knows dat we binnenkort een episch vette vlog hebben. En dan zeg ik, net zoals Enzo Knoll, dikke vette, nee grapje. Like, abonneer, reageer en tot de volgende keer. Later.